Oké. Okay. Ressalane is, een, is, een, uh, ja, is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten hyaluronzuren uh, die, uh, die gemaakt worden door de firma Allergan. Ja. Nou ja, hyaluronzuren zoals Ressalane hebben een grote voordeel is dat je het altijd kan wegnemen en uh, dat het ook een vaak je heel erg kan variëren of het subtiel of niet subtiel is, dus dat maakt het een, ja, een heel prettig product. In vergelijking tot de andere middelen uh, is, is dat Restylane heel erg veel is verkocht in de wereld. Dus dat betekent dus dat zij uh, 10 tot 20 keer zijn verkocht zonder noemenswaardige uh, problemen. Dus qua veiligheid kan je echt wel zeggen dat het een zeer, zeer veilig product is. Het nadeel is, is dat je gewoon toch een beetje betaalt voor ook de naam. Uh, dat is, dat kan, dat, dus hij is wel iets duurder dan bijvoorbeeld een princess. Nou, je kunt het in principe gebruiken. Uh, heel veel indicaties kan je met hyaluronzuur behandelen. En dus ook hier hyaristalanen kan je ophandelen. Nou, wat zijn dat? Uh, dat is eigenlijk de traangoot, de neuslippenplooi, uh, de lippen, de... Uh, mondhoeken of marionetlijnen, de kaaklijn. Je kunt er ook bijvoorbeeld op de neus mee behandelen, dat kan ook.